Ik ben een artist, ik ben Astrid en uh, ik schrijf liedjes en ik schrijf uh, teksten en daarmee maak ik dan uh, muzikale monologen die duren 70 minuten zonder pauze en ik breng die voor het publiek. Voilà. ik bracht die voor het publiek, hè, want uh, boos sinds een paar maanden uh, heb ik uh, mezelf uh, moeten heruitvinden. En op zoek naar uh, goede ideeën en alternatieven ben ik de surfen en waar kunnen beter surfen dan hier bij ons aan de Noordzee. Wat we allemaal al alle een paar maanden doen, we wachten op de volgende golf. En er is goed nieuws, want er is een nieuwe golf. Jawel, live muziek à la Be. brengt een nieuwe golf in de entertainment business. De artiesten gaan natuurlijk kunnen optreden en u gaat dat thuis kunnen beleven, of u kan ook gewoon naar een optreden komen. Surf eens gewoon even naar uh, live muziek à la Be. en ziet dat je de golf niet mist, natuurlijk. Hè.